Nossie, paaseider. Zo, so, jij hebt snel de paaseider gevonden, los. Goed hè? Kom, laten we ze gelijk proeven. Lekker. Ja, wat is dit? Jakkes, lijkt wel overdatum. Wat heb je ze gevonden? Eh... Uh, Hiervoor. Gevonden. <truim> Niet meer hè? Eindelijk! Weer wat paaseitjes eitjes gevonden! Zou hij het nog doorkrijgt dat het keteltjes zijn? Wij wensen jullie vrolijk pasen! Vergeet niet te abonneren door op de knop hier rechtsonder te klikken. Bedankt voor het kijken!